Waterschappen. Verkiezingen voor waterschappen. Waar staat nou eigenlijk goed voor, zult u misschien denken. Het antwoord daarop is toch vrij simpel. Waterschappen staan voor uw veiligheid en de veiligheid van uw dierbaren. Denk bijvoorbeeld aan onze dijken langs de Waddenkust en langs de kanalen... ...die ervoor zorgen dat er geen overstromingen komen in Noord-Nederland. Denk bijvoorbeeld ook aan schoon water waar waterschappen voor zorgen... ...en die voorkomen dat er ziekten uitbreken. Denk aan de rioolzuivering. Uw rioolwater wordt gezuiverd door de waterschappen en die maken daar energie van. Groene, schone energie. Denk aan de scheepvaart die onmogelijk is zonder de activiteiten van de waterschappen. Of denk aan de sportvisserij, waar precies hetzelfde voor geldt. Waterschappen doen tal van taken, zorgen er bijvoorbeeld voor dat de landbouw geen last heeft van te veel water en dat de natuur juist genoeg water krijgt om tot groei en bloei te komen. Kortom, waterschappen doen heel veel en bij al die activiteiten moeten keuzes gemaakt worden. Dat doet het bestuur van een waterschap. Waterschappen werken met belastinggeld en dus gaat het erom om zo zuinig mogelijk en zo effectief mogelijk te functioneren. Besturen staan daar pal voor. Maar moeten afwegingen maken. En u kunt als kiezer bepalen welke afwegingen het belangrijkste zijn. Kom dus stemmen voor het bestuur van de waterschappen. Ga naar de stembus, kies voor de waterschappen.